De piratenpartij staat voor goed, toegankelijk en betaalbaar onderwijs. Een gemeente waarin goed onderwijs betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen. Waar onderwijs dé plek is om ongelijkheid aan te pakken en iedereen een eerlijke kans geeft. Een gemeente waarin er voldoende aanbod is van brede brugklassen en we er alles aan zullen doen om het lerarentekort in te perken. Waar we privacy schending niet zullen accepteren en meer aandacht besteden aan het ontwikkelen van digitale geletterdheid.